iemand die dus wordt gezocht want het vellen de zulu vliegt mee ja dat is hem dat is hem verdachte inzicht voertuig crashed en gaan we nu naar een gijzelsituatie Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP, en Moore. Uh, en vandaag ga ik op pad met deze Audi A6 gemaakt door het ministerie van Mods. Uiteraard super vetting. ding. Het wordt een mooie dag, lekker zonnig. Uh, vergeleken met uh, hoe het op dit moment in Nederland is, is dat het niet uh, lekker zonnig. Maar goed, het is vandaag Koningsdag. Voor mij rustig aan, voor jullie was dat gisteren. Uh, en vandaag gaan we een hele leuke dienst uh, ervan maken. Uh, ja, met de Audi A6 dus. Solo, uh, dagdienst, ochtenddienst. Uh, ik ben weer terug van vakantie, dus ik moet even video's weer gaan knallen, zodat ze weer na mijn vakantie dus nu online kunnen gaan komen. Dus dat betekent dat de video niet te lang gaat zijn. Um, maar we gaan het zien of we vandaag allemaal gaan treffen. Misschien krijg je wel zoveel meldingen dat we gewoon al na 20 minuten gewoon een hele leuke video hebben. Gaan we gewoon zorgen. Stop staan aan. dan. Um, Bijzonderheden, ja, solo vandaag. en... Um, ja, eigenlijk niks. We gaan de straat op. We zijn ingemeld en er komt meteen... Nou, sorry, ik mag er niet naar kijken, want ik had beloofd dat ik niet naar de witte bolletjes zou kijken. Maar dan valt me dat toch op? Jezus Christus, man. Dat valt toch gewoon op? Aan de kant. Dus we gaan meteen in achtervolging. Ja, die... Sirene klinkt niet echt lekker. Sorry daarvoor. Zo, crash, crash, crash. Voertuig is gecrashed, Voertuig rijdt verder. meteen een achtervolging, want die gaat vandoor. In, uh, in Snelheid 130 in het uur in de bebouwde kom. Uh, overschrijding, branchericht, lijnen. Strafbaar feit is op dit moment alleen negeren stopteken. En gevaarlijk rijgedrag. Uh, er zijn twee verdachten, dus dat betekent dat ik graag wat eenheidjes erbij wil hebben. En ik hoef geen ambulance, dankjewel. De voertuig crasht wederom. De voertuig klem gezet samen met collega. Uitstappen. Uitstappen, staan blijven. Staan blijven. Ik wil niet meteen schieten en zo. Ik ga je naar zwemmen? Nee, je gaat niet zwemmen. Goed, wij hebben een taser meneer en we gaan hem gebruiken als je nu niet meewerkt. Alleen op het moment dat ik die taser pak dan moet ik stoppen met rennen. Dus ik laat hem eerst even vallen. Een c de C te voet trouwens, had hij vast al meegekregen. Verdachte heeft een goede conditie. Maar Wim ook. Staan blijven nu. Kom op. Je hoort nog steeds de Audi sirene. Kom op vriend, staan blijven, het ga je verliezen. Je weet het, Wim is beter. Ja, en op zijn smoel. En getased door mijn collega. Geteased door mijn collega. heel goed collega. Hij gaat over op vuurwapen, dus ik zou maar meewerken, want hij schiet geloof ik gewoon. Meneer, ik zou er vooral niet langs lopen, dankjewel. Je hoort nog steeds de sirene van mijn Audi. Oké, okay. eenmaal aanhouding door collega. Ik uh, sprint even snel terug naar mijn Audi. Eén verdachte aangehouden, helaas geen twee, die andere die heb ik niet gezien, dus officieel weet ik niet, dus tot daar een andere verdachte was. Um, maar ze waren aan het racen, oh, even transportje voor deze meneer, dat is dan wel raar, of je eigenlijk ook wel... Mijn collega uh, arresteert hem dan, en vervolgens... Oh, rustig aan, een vriend, rustig aan. Mijn collega arresteert hem en dan moet ik het opeens voor afhandelen. Ook wel handig, dan hoef jij hem eens niet aan te houden, maar... Dat moet je niet vergeten af te handelen, maar er kwam al toeran aangereden, dus ik geloof dat die het even opgelost. Uh, wat wil ik zeggen? Ja, dus twee witte bolletjes. Maar zoals ik in de vorige video's had gezegd, ik zou daar niet op letten uh, op die witte bolletjes. Dus ik ga proberen gewoon echt pas op het strafbaar feit te letten. Is natuurlijk wel moeilijk, als je ziet dat voor je een auto rijdt met een wit bolletje, dan wil je natuurlijk meteen al daar achteraan rijden. Mm. Um, ook al doet hij nog niks strafbaas, Dus ik zal proberen om te kijken of ik ook gewoon... Kijk, zoals die auto daarachter. Ik zie hem niks raars doen. Maar toch let ik erop omdat ik zie dat daar een wit bolletje nu rijdt. Maar ik zal eens uh, erop letten. Of uh, kijken of ik uh, echt het strafbaar feit kan pakken en niet meer die witte bolletjes zie, uh, Bijvoorbeeld dus slingeren of uh, met telefoon rijden. Ik heb toch een takelwagen opgevraagd, hè? maar die zie ik nergens verschijnen op de map. Dus we gaan hem nog eens aanvragen. Nou, daar komt hij. En dan gaan we verder. We gaan gewoon een beetje van alles wat pakken, hè? dus meldingen ook. Dat we zeker wel pakken. Um, in Mero Park. Daar rij ik nu. Dit is Mero Park. Iemand die dus wordt gezocht, een wanted felon. De Zulu vliegt mee. De Zulu vliegt recht boven ons. Maar wat voor een voertuig is het? Zentorno. Ja die gaan we wel treffen als die hier zou rijden. Voor de mensen die niet weten hoe een Centono uitziet. Dus, ja, gewoon een racewagen zeg maar. Maar waar vliegt die Zulu? Oké, okay. hij rijdt waarschijnlijk op de snelweg. Er komt nog een takelwagen. Nee, nee, nee, nee. Ik heb een takelwagen voor mijn eigen voertuig aangevraagd, zo te zien. Dat wil ik alleen niet. Dus op het moment dat ik uitstap, is mijn voertuig weg. Waarschijnlijk. Uh, de Zulu, waar vliegt de Zulu? Zulu, contact met mij over. De Zulu komt er eens uit over. Ja, weet je, ik kan misschien beter uitzappen. Dan is mijn auto wel weg. Span span ik gewoon nieuw in. Uh, we hebben in ieder geval niet meer uh, het gezeur. Zulu vliegt daar. Niet meer het gezeur dat mijn auto in beslag moet worden genomen. We gaan hier maar eens de snelweg op. sowieso ons gebied en de Zulu vliegt ook boven de snelweg. Uh. Maar nu, waar gaat de Zulu heen, rechtdoor, denk ik. Dan gaan wij ook maar rechtdoor. Zulu vindt hem ook niet geloof ik. Het is druk hier op de snelweg, ik vind het niet fijn. Maar hier, ja op de snelweg. Even met blauw langs, want het is M druk. En de Zulu vliegt al helemaal daarachter. De kans dat hij al verder weg is dan ik dacht. Die, nou, die is ver weg. Zulu, ongeveer waar die Zulu vliegt daarboven, daar is ook de verdachte. Dus dat is nog wel een stukje. dadelijk gaat hij die, die tunnel in en is de Zulu hem kwijt en ben ik op. Oh. Dan zo jammer het is heel druk wat wa gaan we nou stilstaan op de snelweg mensen ja nee dat shit laatste locatie was hier uh, de zulu vliegt niet hier Ja, we kunnen even niks anders dan gewoon wachten op de locatie en hopen tot hij ons voorbij komt. We ben die ziel kwijt. Ja, natuurlijk kunnen we niet altijd een verdachte vinden. Dus als we hem echt niet meer vinden, dan gaan we gewoon door. Laatste bekende locatie was hier. Is daar niet meer gespot. Je zult maar net zien dat hij hier de snelweg af is gegaan en dan ben je hem kwijt. We gaan hier even posten. Hopelijk komen de verdachten nog tegen. Daar vliegt de Zulu. Dus we gaan het gokken en ik ga ook die kant op.. Oh, voetganger. Ik weet ook niet meer waarvoor die werd gezocht. Dus dan weet ik ook niet of we een uh, BTGV moeten uitvoeren of niet. Dan gaat hij er ook wel meteen vandoor en krijgen we daar de kans niet eens voor. Om een nette BTV, BTGV uit te voeren. Dus we moeten dat hier naar links is gegaan. Gezien de locatie van de Zulu. Is hij al helemaal daar achter weer? Nee, dat is niet meer leuk jongens. Kom op bij. Ja, die Zulu vliegt alleen maar daar achter weer. Is dat de Zulu wel? Die nee. zullen dus vliegt waarschijnlijk recht boven mij ergens. Hij zou echt hier ergens moeten gaan rijden. Hoe moeilijk kan het zijn hè? Ja heel moeilijk. In het echt krijg je nu niet eens continu locatie. In het echt is gewoon zoeken. Ik, ik krijg dan ook burgernet en ik krijg dan nu opeens burgernet van heel de stad hier. Dus overal, maar ik of het in mijn buurt is. En eigenlijk zie je altijd. De politie is op zoek naar auto die, die en die. Uh, of de politie is op zoek naar een scooter met die persoon erop. En eigenlijk een half uur later krijg je altijd wel... De politie heeft de verdachte niet aangetroffen. Tot nu toe heb ik alleen maar niet aangetroffen. Je Jezus. Ja, dit is bijna niet meer leuk gewoon. Ik wil gewoon stoppen ermee. Maar ja, goed. Gaan. we gaan hem weer. Kijk, in de tijd dat ik die locatie krijg is hij alweer flink aan het gassen. Natuurlijk is het in het echt ook zo. In het echt wachten ze je ook niet op. Dus ik moet niet zeuren. Of wachten ze niet op. Wachten ze niet op je. Maar kijk je zomaar nu op deze locatie komen. En dan is hij maar naar links of naar rechts gegaan. En dan weet je het niet. Kijk hier dit is het midden. Je kunt hier naar links. Je kunt hier naar rechts. Ik zie die helikopter ook gewoon niet meer. Joh. Als je die nou ziet. Maar die moet hoog zitten waarschijnlijk. In verband met deze gebouwen hier allemaal. Maar als je die ziet. Kun je ook ongeveer nog een richting krijgen. De verdachte begeeft zich in nestelijke richting. Ja vriend. Waar de fuck zit die verdachte? Sorry voor mijn taalgebruik. Oké, okay, we well, even een update. Uh, ik zat net redelijk dicht onder de Zulu. Um, maar nu ben ik hem wederom kwijt. Hij was, hij is echt ergens in dit gebied. Oké, okay, nu wordt mijn locatie weer herpakt en dat is gewoon recht voor mij. Maar. Pff, is hij nou toch in het echt hadden ze oprecht al hij zit toch daar in het echt hadden ze lang opgegeven dat weet ik bijna wel zeker hij komt nu hier op mij af nu, nu pak ik hem nu komt hij op mij af daar daar daar daar daar dat is hem Verdachte inzicht is echter geen witte zentoorn oh. Ja dat is hem dat is hem. Verdachte inzicht voertuig crashed. Nee jij gaat nergens heen je hebt al te lang gevlucht. Hier komen uitstappen. Handen laten zien. Heb ik daarna nou echt een half uur? Jou moeten achtervolgen om je vervolgens meteen dood te schieten. Maar hij had wel een vuurwapen en hij ging schieten. OC, eenmaal aanhouding, uh, eenmaal dodelijk vier uh, toegepast. Voertuig wordt in beslag genomen, graag een uh, begrafenis en deze kant op. En uh, een takelwagen. Um, ja, jullie hebben, ik heb... Tijdens deze rit al besloten van dadelijk eens een timer in beeld zetten. Want ik ga heel veel knippen en plakken waarschijnlijk. Maar jullie moeten wel maar eens kijken hoe lang ik nou bezig ben geweest. Dus die timer die gaat gewoon door. En dat knippen en plakken dat ga ik dan gewoon doen achteraf. Dus dan zien jullie hoe lang ik nou echt bezig ben geweest. Uh, want daar krijgen jullie soms geen beeld van. Soms is de video wel maar 15 minuten. Maar ben je toch echt 30 minuten bezig met die hele video. Dus um, ja verdachte in ieder geval uitgeschakeld ik ga even snel deze audi aan de kant zetten en dan ga ik heel even naar de wc want nu moet ik wel heel nodig naar de wc um, want ik ben toch wat lang bezig geweest misschien voor mijn gevoel iets langer dan dat daadwerkelijk was maar dus we gaan zo meteen nog een melding doen omdat ik denk dat we veel gaan knippen wat ik al zei en dan is de video alsnog wat korter dus uh, tot zo inmiddels is alles opgelost bij onze ons incident daar van daarnet. En gaan we nu naar een gijzelsituatie. En die gijzelsituatie is hier bezig. En rustig naderen. Hij gaat... Dacht hij gaat er echt meteen vandoor. Maar hij heeft een vuurwapen dus past daarmee op hem. vuurwapen laat vallen. Hand omhoog. En op je knieën gaan zitten. Voor ja dagen. goed, voor dagen, blijven zitten, bij elke verdachte beweging wordt er geschoten, dus dat heb je gelukt, dat mijn zin nog niet eraf gemaakt. Hond, ga weg. Oké, okay. lijstje vriendje, ben aangehouden. Verboden wapen bezit. En uh, geizeling. Um, je bent niet al verplicht, je bereikt een advocaat. Heb je nog dingen bij die je bij mag hebben? Ik ga je daarom fouilleren. Uh, verder uh, een zakmes. En nog wat andere dingen. C rain transportje. Eén collega vraagt om uw assistentie in op level level. Dat band wel oversteken, dat oh, nee, niet. Dat is Goed. Transport is deze kant op. Komt deze kant op. Uh, ik jullie bedankt voor het kijken, ik hoop dat jullie een leuke video vonden en ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, verrassing, want ik weet het zelf ook nog niet. Ik zeg het dan. Doei.